Dames en heren, ik heb acrofobie en arachnofobie. En hallo mensen van J-Movies. En vandaag is er weer een nieuwe top 10 nou weer met mij en dit keer gaan we het hebben over de tien meest voorkomende fobieën neurophobie patiënten oh, oké okay. en dan uh, ervaren de volgende symptomen nervositeit onregelmatige, oh, volgen. onregelmatige hartslag snelle ademhaling aanhaling onregelmatige hartslag snelle ademhaling rillingen droog mond zijn je bang dus voor de dood 9 bronto Tipie bronto uh, Letterlijk vertaald betekent het Griekse woord bronten, donder uh, Ze zijn dus bang voor de donder uh, Wat krijg je dan? Eerst gerommel dat vaak, ja, raken mensen volledig in paniek Acht is uh, karnifobie In het begrip karninofobie herken je vast het woord hanker, Hoezo? Ik zie daar geen woord kanker in hoor. Goed in ieder geval. Mensen die lijden aan deze fobie zijn verschrikkelijk bang om kanker te krijgen. Dat is volgens mij best wel iedereen. 7. Emitofobie. Dit zijn echt allemaal moeilijke woorden mensen. Hoewel emotofobie niet meteen bij iedereen een belletje doet drinkelen, lijden veel mensen aan deze fobie. Wat is het? Je bent bang voor de straat. In ieder geval even een kleine shootout. shoutout out Nee, Shout de... shootout. Dat is een film. Goed. Shootout. Shoutout naar uh, TND. Abonneer op hun, want um, ja, ze hebben dat nodig. En TND heeft er 21. In ieder geval blijf abonneren op TND en hem, zodat zij ook lekker veel abonneert, kijken en zo, want ze steeds meer zin hebben om onze en zo. 6. Net als bactrofobie, angst voor diepte. Oh, zeg maar hoogtevrees eigenlijk. We hebben acrofobie, high five. Claustrofobie. Oh, dat is bang zijn voor kleine ruimtes. Claustrofobie. Dan ben je dus bang voor kleine ruimtes. Dus je zou ook nooit echt in de wc of zo kunnen zitten. Of in de auto. Agoraphobie. Dat is precies hetzelfde wat we net hebben gehad. Oh nee, dat was acholafobie. Ja, het schitter letter, man. Dat is heel groot. Marktafobie. Ze zijn dus bang voor de markt. Acholafobie. Dit is echt. Dit slaat nergens op. Maar ik veel volgende. Uit beide termen kun je wel opmaken. Je moet wel sociale. Hier gaat om vliegangst. Ik heb echt heel erg vliegangst. Was... Ga ik vliegen dan nee? Nou, nee, ik geloof uh, We zijn nog niet bij nummer gekomen. aangekomen. Is deze variant wel de meest ingrijpbaar. Ah, niet, niet doen. Ah, oh, dat haat ik zo verschrikkelijk. God, zag je die? Ja, die, die zien we zo. Goed. Uh, zo ervaren mensen meest een sociale fobie vrijwel continu de probleem van hun angst zijn of ze nu feestjes aandoen oké. Okay. Nu komt één. Oh man! Ar arachnofobie Man! Man oh man! Van alle fobieën waarvan ook deze diverse fobieën voor dieren zoals kikkers en vogels. Uh, komt de angst voor spinnen en spinachtig het meest voor. Ben je bovenspinnen? Ja man. Um, goed. Dan was dit het weer voor vandaag. Dus, vonden jullie deze video leuk? dan blijven jullie mee abonneren. Dan zie ik jullie de volgende keer weer. En eh, uh, ja. abonneer op zijn kanaal en Oké, okay, dan uh, dat gaan dat wij uh, weer uh, van de weg. Ja. Succes met klikken.